Ja, ik heropen de vergadering van de Tijdelijke Parlementaire Onderzoekscommissie ICT. Heet van harte welkom de heer Freins. Dank u wel. Um, wij gaan nu een aantal vragen stellen. Dat zullen de heer Van Menen en ik voornamelijk doen. Maar de rest van de commissie, mevrouw Bruins-Slot, mevrouw Fokke. En de heer Ulenbelt, die let er goed op. Wij kunnen af en toe natuurlijk ook tussendoor, maar we hebben het een beetje gestructureerd. Um, u bent vanaf 2009 verbonden aan Bureau Gateway. Laten nou, we eerst maar eens even beginnen met de vragen: wat is dat eigenlijk? Wat doet het eigenlijk? En helpt het? Ja. Dat zijn drie vragen in één. Misschien maar even bij het begin te beginnen. Um, in 2009 is door de toenmalige minister van uh, Binnenlandse Zaken besloten om een aantal maatregelen te treffen voor uh, het uh, probleem met grote ICT-projecten om daar uh, ja, verbeteringen aan te brengen. En Wie was die minister op dat moment? Mevrouw Ter Horst. En, en wat voor problemen dan? Dat waren toen problemen dat uh, toch regelmatig geconstateerd dat ICT-projecten zouden uitlopen en uh, duurder zouden zijn dan, uh, dan bedoeld. Ja, toen heeft de toenmalige minister een besluit genomen om een aantal maatregelen te treffen. En een van de maatregelen was ook dat er reviews zouden worden uitgevoerd op uh, grote ICT-projecten. Wat zijn u? Reviews? Reviews. Wat ja. zijn dat? Misschien dat, eigenlijk dat we terugkijken van hoe is het gegaan, maar in het kader daarvan is ook naar Gateway Review gekeken. Dat is een Engelskreet waar ik niet omheen kan, omdat het een beschermde titel is die uit Engeland komt. Ja, af en toe mag het best, maar we proberen het zoveel mogelijk zo te doen dat mensen thuis ons ook kunnen volgen. Ja, dat ga ik uh, absoluut proberen. Maar de Gateway Review is eigenlijk een uh, review methode die uit Engeland afkomstig is. En daar hebben we toen gezegd van kunnen wij daar misschien ook uh, voordeel mee hebben als Nederlandse overheid. En in september 2009, nadat het besluit in juni is genomen, ben ik overgekomen naar Binnenlandse Zaken en ben ik verantwoordelijk geweest voor het opzetten van de Gateway-review-methode. En eigenlijk is de Gateway-review-methode afkomstig, wat ik al zei, uit de Britse overheid, uh, als door de organisatie ontwikkeld die ook Prins 2, de methode voor projectmanagement en MSP, heeft ontwikkeld. Even, even terug, u ging dat doen? Ja. Uh, en, en waarom was u daarvoor geschikt? Waar, waar had u het geleerd, zou ik maar zeggen, bij, bij Defensie, begrijp ik? Hè? Ja, ik heb een uh, lange voorgeschiedenis met een heleboel veranderde trajecten, uh, zowel uh, reorganisaties als andere uh, trajecten. En vanuit die kant ben ik uh, ook gevraagd om uh, mee te helpen aan de verandering en het verder introduceren van de K2 Review methode. Nou, wat misschien dan wel handig is, want de Kater Reef is afkomstig uit Engeland. Dat was eigenlijk een reactie in Engeland. Daar hadden ze Prins 2 en MSP. En toen bleek toch dat vaak de projecten niet optimaal verliepen. En toen bleek dat het toch een belangrijke oorzaak zat ook bij de kwaliteit of de wijze waarop de opdrachtgever betrokken was bij de projecten en programma's. En toen hebben ze gedacht van hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat de opdrachtgever, in mooi Engels de senior response beowner, de eigenaar, de opdrachtgever voor het programma, toch wat beter betrokken raakt bij de programma's en meer ook in zijn rol kan kruipen. En toen hebben ze gedacht, dat kunnen we het beste doen door een peer review, een collegiale review te introduceren, waarbij opdrachtgevers die zelf ervaring hebben opgedaan van wat gaat goed en wat gaat minder goed, te vragen om bij een collega mee te kijken. En dat is in principe wat er bij de Gateway Review gebeurt, dat collega's op het gelijke niveau van de opdrachtgever, en in Nederland betekent dat op directeurniveau of hoger binnen de Rijksoverheid, dat we eh, vragen van, kan je eens een week kijken, hoe staat dit programma ervoor? Waar kom ik vandaan? Waar sta ik nu? Ik ben voornemens dit te gaan doen. En kunt u mij helpen, eens feedback geven of wat ik van plan ben te gaan doen? Is dat goed? Is dat logisch? Of zijn daar nog verbeterpunten mogelijk. Vanuit de gedachte, het gaat goed, maar hoe kan het succesvoller zijn? En de gedachte daarachter is, dat door ernaar te kijken, een stukje reflectie op te, uh, in te bouwen, door meer mensen ernaar te laten kijken, vanuit uh, het, ja, je, het motto, uh, één persoon weet niet alles, dus zorg ervoor dat meer mensen er meekijken. kijken. Hè, van een, een professional is niet onbetrouwbaar, maar onvolledig. Laten we ervoor zorgen dat op die manier zo'n reflectiemoment wordt ingebouwd, zodat we... Van tevoren kunnen bijsturen in plaats van we achteraf moeten corrigeren. Dus de gateway review zou eigenlijk beter gateway preview kunnen heten. Maar wat je feitelijk doet is voordat je naar de volgende fase gaat, kijk je of de plannen en de planning of die sluitend en logisch is. Als je nou dat gateway, eh, zoals u het beschrijft, eh, afzet tegen andere instrumenten van controle of hulp of nou ja, daar komen we nog wel op. Ja. Um, hoe ziet u dat dan? Wat, wat werkt beter? Nou, ik zou het niet willen zeggen... ...de een is beter of, of slechter dan de ander. Ik denk dat het gaat dat het palet van instrumentarium... ...wat je ter beschikking staat, dat je dat optimaal benut. En ik zou daarbij graag een onderscheid willen maken... ...tussen enerzijds kant het verantwoordingsinstrumentarium wat je hebt... ...en verantwoorden is eigenlijk de charge vragen... ...voor de dingen die je gedaan hebt... ...en de instrumenten die je gebruikt om vooruitkijkend bij te kunnen sturen... ...of ter plaatsen te kunnen kijken, hoe sta ik ervoor? En de gateway review is gewoon, zou een onderdeel moeten zijn, of is het eigenlijk ook geworden, in het totale palet van instrumentarium, wat ons ter beschikking staat. Waarbij je zegt, audits, die heb je nodig om af en toe wat meer dieper erin te gaan. Je hebt quick scans op het moment dat er uh, andere vraagstukken zijn. Maar zorg ervoor dat de bestuurder of de manager de gelegenheid heeft om dit, het juiste instrumentarium te kiezen. Maar goed, u noemt de auditdienst hè, bij het Rijk. Of audits, audits gezegd, ja. maar die kunnen van de auditdienst van het Rijk komen. Ja. Een audit is een... Ja, hoe zou ik dat nou moeten vertalen eigenlijk? Een doorlichting? Nou, wat je vaak ziet, uh, en audit heeft natuurlijk een heleboel verschillende definities. Als je kijkt wat je met een audit kan doen, kan je natuurlijk de ene kant terugkijken en een oordeel vellen over het verleden. Je kan audit hebben om wat meer diepe uh, gang te krijgen te kijken, van, joh, wat is hier nu echt aan de hand? Om de scherpte in te krijgen, dan is je al meer in de helpende hand uh, terechtgekomen. En wat je vaak er ook bij een uh, audit ziet, dat hij met name toch terugkijkend uh, is. Maar wat is nou het verschil tussen gateway en audit eigenlijk? Er zijn een paar cruciale verschillen tussen een uh, gateway en audit. Even gechargeerd met even de nuancering die ik net heb aangebracht in het achterhoofd. Een audit is in principe, uh, kijk terug en veld een oordeel over het verleden. Een gateway review, kijkt terug, kijkt waar je nu staat, maar geeft een oordeel over de vooruit wat je van plan bent te gaan doen. Dus die kijkt naar voren, preventief. Tweede belangrijk uh, verschil is, is dat je bij een audit heb je te maken hebt met professionele auditors. Bij een gateway review heb je te maken met een collegiale review. Dat zijn collega's die in het dagelijks leven een lijnverantwoordelijkheid hebben en die één keer in de zoveel tijd een week vrijmaken om met drie collega's te kijken naar. Het programma. Kun je zeggen het is minder bedreigend en meer op onmiddellijke verbetering gericht? Eh, zie ik het dan goed? Nou, als je kijkt naar de uh, gateway review is ieder geval de context gecreëerd om het niet als een beoordeling te gebruiken, maar als een ondersteuning. We zeggen wel eens in goed Nederlands de critical friends, hè, de kritische vrienden komen voorbij. Je zegt elkaar de waarheid. En omdat je de vertrouwelijkheid ook waarborgt tijdens de review, zowel voor de geïnterviewde, maar ook naar de opdrachtgever toe. Betekent dat dat de mensen openhartig kunnen zijn, maar dat je ook elkaar scherp uh, kunt zeggen: van joh, dit gaat goed, maar daar zou je toch echt nog wat meer aan moeten doen? En dat, doe je, dat kan je ook makkelijker doen, omdat je als review team geen belang hebt anders dan dat het programma uh, beter gaat uh, lopen of succesvol gaat zijn. En dat we dus beter omgaan met de maatschappelijke uh, doelen die we nastreven. Nou, zat hier, uh, ik noem hem maar, maar even een troubleshooter, meneer Meijer. Uh -huh. Die veel ervaring heeft met het, nou ja, het vlottrekken van, van projecten bij de overheid die enigszins in het ongereden waren geraakt, om het voorzichtig te formuleren. En die vroeg ik, heeft u ervaring met Gateway? Nee, is het hier? daar heb ik nooit iets mee te maken gehad. Dus wat is de penetratiegraad eigenlijk van, van deze vriendschappelijke hulp die Gateway biedt? Nou, wat uh, heel belangrijk is, is dat bij de uh, gateway review, uh, zeg maar ik zeg, de collegiale hulp, uh, ik zou vriendschappelijke hulp, is ja collegiale vriendschap, maar wel met de scherpte. Wat we nu zien, we zijn 4,5 jaar bezig met, uh, met de gateway review en op dit moment zijn er op de hoogrisicoprojecten en programma's 180 gateway reviews uitgevoerd. Van de, van de 100 gemiddeld uh, worden er hoeveel uh, gegatewayed? Ja, dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Met ja, benadering. Ja, dat vind ik heel lastig. En de reden waarom ik het lastig vind, is omdat we zeggen we hebben heel veel hoogrisico-projecten en programma's binnen de Rijksoverheid. Die variëren van uh, beleidsprogramma's tot veranderprogramma's binnen de Rijksoverheid. Dus een heel groot palet. Ik heb daar persoonlijk niet het overzicht op hoeveel hoogrisicoprogramma's er zijn. Um, maar wat, wat ik wel wat ik weet is dat we dus 180 hebben uitgevoerd op hoogrisico programma's, Zowel met een grote I-component als ook een aantal programma's die wat meer richting de regionalisaties van departementen of anders zijn geweest. Wie bepaalt wat een hoogrisico-programma is eigenlijk? Er zijn verschillende typeringen voor. In de methodiek is er een uh, assessmentformulier bij. Wat uh, dan wordt ingevuld om te kijken van waar zit je en dat is een beetje een... een ja, wetenschappelijke benadering waar je op categorieën scoort van uh, hoeveel geld is ermee gemoeid uh, wat is de impact van dit project even, even terug voor mijn goed begrip u zegt assessment het betekent dus dat het project zelf moet gaan vragen willen jullie ons vriendschappelijk komen bekritiseren ja, het is een... daar begint het al ja, mee de gateway review dus is een... alle projecten waar ze niet dat zelfreinigende vermogen in huis hebben om u erbij te willen halen die ziet u niet nee de gateway review is geïntroduceerd als een hulpmiddel voor de opdrachtgevers om daar zijn woorden mee te doen. Onder het motto van uh, kwetsbaarheid is een sterkte en geen zwakte. Dus stel je kwetsbaar op, daar heb je er veel, van. Heb je er veel aan. We hebben wel uh, tot op heden besloten om hem niet uh, verplicht te stellen. Om ook te voorkomen dat hij gevoelsmatig in een controle gaat komen. Meer in de zin van zorg ervoor de mensen die dat willen, die hebben een instrument time ter beschikking. Waaronder de gateway review. Om... Be, uh, hun projecten programma's beheerst te laten verlopen en het is aan de opdrachtgever om te bepalen welk instrument kies ik hiervoor ik begrijp de gedachte uh -huh. maar niet te vraag ik u als je dus een project hebt wat moddert en je wil het eigenlijk niet weten dat het moddert en je steekt je kop in het zand en je houdt het een beetje stil en je gaat gewoon een beetje door dan komen ze dus nooit bij u terecht uh, dan zouden ze bij mij terecht kunnen komen, omdat ze Mogen door anderen later. geattendeerd worden erop. Van God zou het niet verstandig zijn als, hè, vanuit uh, dat perspectief. Maar het is niet zo dat ik of iemand anders van mijn organisatie erop afgaat... ...volgens mij moet jij een gateway review willen. Zo, uh, zo werkt dat uh, niet. Wat wij, waar wij van uitgaan is dat de taakvolwassenheid van de collega's en de eigenaren... ...en opdrachtgevers van de programma's zodanig is dat zij het juiste instrumentarium kunnen kiezen. En buiten dat, wij zijn een helpende hand... Zodra wij helpend kunnen zijn. En op het moment dat er geen behoefte is, kunnen wij ook niet zeggen wij vinden pushgewijs dat we u moeten helpen. Dan hoop ik en ga ik ervan uit dat in de reguliere, en dat is het weer dat totale palet wat wordt aangeboden, dat in de verantwoordingsrelatie of anderszins het beeld naar boven komt van goh, zou het toch niet verstandiger zijn om uh, een reflectiemethode of een, of een review is uh, te gaan toepassen of een verdiepingslag of een pas op de plaats te maken. Maar het is niet gepast binnen de methode, ook niet binnen de uh, accreditatieprincipes die we met Engeland uh, die, uh, bij de methode horen, om het via de push verplicht af, uh, af te dwingen. Nou hebben de Britten uh, uh, ja, besloten om die gateway review uh, verplicht te stellen. En uh, uit uw woorden maak ik op dat u dat eigenlijk maar niks vindt. De Britten hebben een aantal jaren geleden gegeven de economische situatie waar ze in zaten en de politieke situatie hebben besloten om het instrument van Gator Review ook in te zetten om het projectportfolio te schonen. Dat betekent dat ze toen hebben gezegd we gaan het gebruiken als doorlichtingsinstrument. en vervolgens hebben ze ook gezegd wij koppelen bij de hoogrisicoprojecten alleen overigens. Wij koppelen eraan, als u een verkeerde beoordeling krijgt over uw plan of planning, uh, op basis van de Gator Review, krijgt u voorlopig geen budget voor de volgende fase. En is lijkt Het dus, heel, lijkt heel gezond. Wat daar nu in Engeland uh, het gevolg van is, uh, is dat aan de ene kant lijkt het heel gezond, want u moet voorkomen dat je, je geld verkeerd gaat spenderen. Absoluut mee eens. Uh, tegen, wat, er, wat er wel gebeurt, is dat er enerzijds ene kant... ...wat we juist met Gateway Review willen, hè, het lerend vermogen van de overheid ook, ook omhoog krijgen... ...omdat de gateway reviews algemeen worden uitgevoerd door collega's... ...dat in Engeland de hoeveelheid ambtenaren die überhaupt nog een review uitvoeren heel beperkt is. Dus dan worden ze toch weer vaak uitgevoerd door externe in plaats van overheidsdienaren. Waardoor de ervaring die wordt opgedaan, en dat blijkt uit perceptieonderzoeken die wij ook uitvoeren waarbij de reviewers zeggen waar ik leer nog meer van de reviews dan van heleboel cursus die ik doe omdat ik op die manier van mijn collega's leer van de situatie dat raak je dan kwijt het tweede nadeel is dat de uh, ambtenaren ook zeggen ja als ik bij jou nu ga komen en bij jou een negatief oordeel ga zetten over de planning jij krijgt geen budget volgende keer kom jij bij mij dan heb ik hetzelfde dilemma dus en daardoor verwatert het instrument veel meer naar een controle instrument uh, in plaats van een helpende hand terwijl alsof we controle instrumenten hebben dus Vandaar dat mijn persoonlijke voorkeur, maar goed, het is aan de minister en de Kamer om er natuurlijk daar natuurlijk anders mee om te gaan. Maar mijn persoonlijke voorkeur zou hebben: laat alsjeblieft het instrument bestaan vanuit de vrijwillige, maar niet vrijblijvende basis. Maar wel de vrijwillige basis. Opdat je daarmee het lerend vermogen, maar ook de collegale hulp. en ook de context creëert waarbij je even openhartig met elkaar naar het programma kunt kijken. en daarmee preventief kunt zijn. Maar die uh, uh, wat voorzichtiger en meer binnenskamers werkende vriendenaanpak die nuttig kan zijn voor het project, als ik u goed hoor, dat als, als je dat zo wil laten zoals het nu is, dan vergt dat wel dat je op andere fronten veel strakker zou moeten controleren, je auditdienst veel scherper zou moeten laten kijken en dat soort dingen meer neem ik aan. Zo, zo, want wat ergens zal toch die controle vandaan moeten komen, want wij bespreken ja. hier niet voor niks, uh, nou ja, uh, projecten die behoorlijk zijn misgelopen. Ja. Nou, misschien daar toch nog even weer terug naar de bredere palet. Ik bedoel, controle is absoluut niet verkeerd. Daar ben ik ook niet op, uh, op tegen. Dat is ook niet de insteek. Maar ik denk dat daar waar je kan voorkomen, is beter dan genezen. En de idee erachter is, zorg dat je een palet hebt... waarbij je zowel het voorkomende gedeelte erin hebt zitten... à de gate review en reflectiemethode... maar neem niet de verantwoordelijkheid van die eigen over. Want op het moment dat je gaat zeggen, jij moet het gaan doen... is maar de vraag, hoeveel neem je dan niet de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever over? Dus wat we zeggen is van maak het palet goed dat je instrumenten hebt die je kunt gebruiken om preventief bezig te zijn om bij te kunnen sturen vooraf maar controleren achteraf sowieso en ook verantwoorden achteraf buiten kijf maar nou is het geval maar dat zal u dan wel niet fijn vinden dat steeds meer van die gateway, gateway reviews, kijk, heb je het al uh, uiteindelijk toch openbaar gemaakt worden ja. uh, of zelfs aangevraagd worden door de tweede kamer dat hebben we gehad bij de modernisering van de de gemeentelijke basisadministratie ja. en andere dingen. Dat vindt u dus maar niks eigenlijk. Nee, de, het gaat mij niet of ik het niks vind of niet niks vind. Wat de methode voorschrijft is de vertrouwelijkheid. En dat is, niet, dat is iets anders dan geheimhouding. Het gaat om de vertrouwelijkheid. En op het moment dat we een gateway review inzetten en zeggen van een opdrachtgever, een vraagt: wil je bij mij eens komen kijken zodat ik een juist besluit kan nemen over de toekomst? Dan zou het ongepast zijn om als gateway review team of als bureau gateway te gaan vertellen wat er allemaal in die review is gebeurd. Omdat je dan eigenlijk de eigenaar, de verantwoordelijke ja, onmachtig maakt. Je gaat zitten meesturen over de band. De opdrachtgever zelf, die bepaalt, kan zelf bepalen wat hij ermee doet. Dat kan betekenen dat hij absoluut... Er staan ook een aantal gateway-rapporten gewoon op internet, omdat gewoon de opdrachtgever zegt, joh, ik heb er geen belang bij om het verstopt te houden. Mijn baat is bij om het juist breed te verspreiden en daarmee meer aandacht en meer gesprek erover te kunnen voeren. Dus het is niet geheim, maar wat wij wel zeggen, op het moment als jij als opdrachtgever, eigenaar van een programma, je verantwoordelijkheid neemt en je kwetsbaar durft op te stellen en daarmee je eigen voordeel wil doen voor het programma en het hogerliggende belang, dan moet je hem ook de mogelijkheid geven om dat zelfstandig te kunnen doen en niet dwars over de band of door hem heen te gaan. En dat is de belangrijkste reden. Dus het vrijgeven van, vrij van de review, op zich heb ik daar geen moeite mee als de opdrachtgever dat profijtelijk vindt. Ja. Collega Van Meenen. Ja. Ik wil het graag met u hebben over het effect van uw <coughs> werk. En dan met name in eerste instantie op de kwaliteit van het opdrachtgeverschap bij de Rijksoverheid. In hoeverre... In uw opvatting leiden de gateway reviews tot een beter opdrachtgeverschap bij de Rijksoverheid. Wat wij op dit moment doen is we hebben, wat ik al zei, 180 gateway reviews uitgevoerd en we voeren dus ook evaluaties uit, zowel op de aanbevelingen en we evalueren ook een afloop met de opdrachtgevers. Wat, en we hebben een aantal perceptieonderzoeken uitgevoerd bij opdrachtgevers. Wat het heeft het voor u betekend? Als ik naar die feiten kijk, dan heeft eigenlijk zeggen de opdrachtgevers: ik heb er veel aan gehad, ik heb van de aanbevelingen wordt 90 tot 35 procent overgenomen. Die zeggen ook, daardoor ben ik scherper geworden als opdrachtgever. Maar wat nog veel belangrijker is, een belangrijk aspect van de opdrachtgeverschap, en dat is meerdere malen ook in deze Kamer aan bod gekomen, is ook het onderhouden van de dialoog. De juiste gesprekken met de projectleider, de juiste gesprekken met de stakeholders en de juiste gesprekken met de partners die bezig zijn in het project en het programma. En bij veel aanbevelingen uit de Gator reviews komt naar voren toe... Zorg ervoor dat we dat beter met elkaar inrichten. Dat we een cultuur creëren. waarbij we niet elkaar verrassen. maar elkaar op de hoogte houden vanuit de rol die we hebben. Ik als opdrachtgever, projectleider als opdrachtnemer. of anders, uh, andere partijen die bij betrokken zijn. En wat wij zien, nu 4,5 jaar door de oogharen kijkend naar de aanbevelingen, en we zijn bezig om nu met een denktankkennisdeling uh, daar wat meer diepgang in te brengen, maar de eerste signaal die eruit komt, is dat opdrachtgeverschap in de laatste afgelopen vier jaar, zeker de opdrachtgeversrol vanuit de ambtelijke lijn naar de projectleider toe, Versterkt is, maar met name ook structureler in verbinding. Zeggen we als IV, is informatievoorziening, maar voor mij is IV, je bent in verbinding met elkaar. En wat je ziet, is dat de, de projecten, die zeker die de laatste 4,5 jaar gestart zijn, daar veel meer aandacht voor is en veel meer alertheid op is om daar sterker met elkaar vanuit de rolvastheid van mee aan de slag te gaan. Dank u. Uh... Wij hebben zelf ook onderzoek gedaan en uh, een van de dingen, dat horen we ook uh, de afgelopen uh, hoorzittingsdagen al uh, geregeld, dat er, het, dat er toch wat vraagtekens te stellen zijn bij de mate waarin uh, er een opvolging plaatsvindt van uh, advisering binnen de organisaties. Uh, bent u nou van mening dat daarvoor, gateway, want u, u bent positief, uh, ja. is Gateway daar een uh, positieve uitzondering op? Ik weet niet of we een positieve uitzondering erop zijn. Ik kan wel uh, aangeven dat op de... Want na afloop van elke rief, wat ik al eerder zei, de week, na afloop, maar zeker ook na vier tot zes maanden, ga ik zelf terug naar de opdrachtgever van... wat heeft het jou nou gebracht en wat heb je aan de aanbevelingen gehad? En ook in het perceptieonderzoek, wat onafhankelijk is uitgevoerd, blijkt gewoon dat tussen de 90 en de 95 procent van de aanbevelingen worden overgenomen. De aanbeveling die erin staan, is heel nadrukkelijk. Doe dit in orde toe, doe dit om dit te bereiken. Soms wordt niet de maatregel overgenomen, maar wel het doel. In de zin van zorg ervoor dat je dat dilemma wegwerkt. Zorg ervoor dat je dat doet. Want dan kan je succesvoller zijn. En dat wordt in 90, 95 procent overgenomen. Sterker nog, er zijn opdrachtgevers bij die letterlijk tegen mij zeggen. Pieter, ik heb gewoon tegen de organisatie gezegd: ik neem de aanbevelingen over, want ik geloof mijn collega's, want dat zijn wel mensen met kwaliteiten en, en know-how. Ik geloof het tenzij de en ik neem alle aanbevelingen over, tenzij jullie vanuit de organisatie kunnen aantonen. Dat dit RIVET-team ongelijk heeft, want dan moeten we het erover hebben. Dus in dat opzicht zitten wij in de positieve situatie. Ach, wat de aanbevelingen worden overgenomen. Ja. Zou een cruciaal element daarin kunnen zijn dat u ook nog een keer navraagt hoe het met uw adviezen gegaan is? Uh, en is, dus, is dat überhaupt de standaardwerkwijze? Hoort die bij uw werkwijze om dat te doen? Ja. En is dat ook binnen uh, ministeries de standaardwerkwijze dat als iemand een advies geeft. Dat er dan automatisch na enige tijd gereflecteerd wordt op wat er met dat advies gebeurt? Hoe dat voor andere instrumenten allemaal gebeurt, zou ik niet weten. Want we hebben een heel veel instrumenten binnen de Rijksoverheid. Maar binnen de g 2 methodiek is dat, uh, hoort dat bij de systematiek. Ook omdat wij nadrukkelijk aangeven dat uh, wij er zelf ook van willen leren om het instrument optimaal te kunnen benutten. Maar ook willen zien, hebben we het de goede inschatting gemaakt? Hebben we de juiste vraagstelling, het juiste review team gehad? Zijn de aanbevelingen ook profijtelijk geweest? En ja. dat is de reden dat wij vanuit het... Kwaliteitsborging van het instrument, zeggen wij. Vinden het gewoon belangrijk dat dat plaatsvindt. Ik vind dat even lastig voor te stellen, want ik, ik schat zo in dat er ook nog anderen dan uh, de, de reviewers van u uh, op bepaalde momenten adviezen geven en dat die ja. toch bij elkaar samenkomen. En dan heeft u toch wellicht een beeld van hoe dat. Uh, met die andere adviezen, uh, uh, wat daarmee gedaan wordt? Want dat ziet u de volgende keer ook weer terug. Nou, wat, wat ik kan terugzien vanuit de gesprekken die ik met de opdrachtgevers heb, richten we ons met name op uh, de aanbevelingen en de gang van zaken rondom het Gateway Review Advies. En wat minder over de omgeving eromheen, omdat het standpunt daarin is: daar is weer die verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. En in het totale plet wat hij gebruikt, zal hij in de verantwoordingslijn daar meer mee doen. Dus mijn specifieke interesse in de evaluatiegesprekken is met name gericht. Hebben wij ons werk profijtelijk gedaan en hebben de collega's ook zinvol advies gegeven of niet? Kon je daar wat mee? Nou heeft u ongeveer 180 reviews gedaan. Ja. En hoeveel daarvan hebben de code rood gekregen? Even voor de luisteraars thuis. En die begrijpen dat waarschijnlijk al. Dat is geen goed nieuws. Dan is er geen verwachte uh, goede uitkomst, zeg maar even. In mijn woorden. Nou, bij de Gateway Review methode hebben wij inderdaad een kleurencodering van groen tot rood, waarbij we groen, oranje, groen, oranje, oranje, rood en rood. Toch heeft die kleurbetekenis dezelfde kleur, heeft een andere betekenis dan de reguliere dashboard. Daar zou ik toch bij stil willen staan. Wat je bij de Gateway Review doet is vooruitkijken. Je kijkt naar het verleden, je kijkt waar het staat, maar je oordeel gaat over de planning die gemaakt wordt. En als ik dan een rode uh, gateway review uitslag uh, zie, wat overigens maar 3% van de reviews is, van de meeste zijn oranje en oranje rood. Dat is 80% van de aanbevelingen. Maar als ik daarnaar kijk, kan rood wel eens betekenen dat het programma heel succesvol is. Want wat je namelijk zegt met een kleur rood, je moet je planning en je fasering drastisch aanpakken, fundamenteel wijzigingen aanbrengen. En dat zou wel zo kunnen zijn dat de argumentatie is, je bent zo succesvol geweest in de eerste fase, veranker dat nou eerst in plaats van als een blinde door te gaan met, met de ontwikkeling. Veranker eerst. En dan is rood eigenlijk in een dashboard optiek heel groen. Namelijk nou, je bent succesvol geweest, want de kleur gaat over de planning. Van wat ben ik van plan te gaan doen? En hoe vaak van die keren dat er code rood uh, komt, is dat de situatie? Dat er voorgelopen wordt op de planning, uh, dat het allemaal nog veel beter gaat en dat we dat moeten incasseren? Kom? Er zijn, uh, als je kijkt naar de code uh, oranje en oranje-rood, want wat ik zeg, dat wordt het meeste gegeven, uh, dan is er over het merendeel het geval uh, van. Uh, maak even een pas op de plaats, veranker, herzie even de fasering en je planning. En dat is niet omdat het sneller gaat, maar misschien gaat het daardoor wel uh, langzamer of langer duren. Want dat is een van de elementen die ik toch ook onder de aandacht wil brengen. Vaak zeggen mensen, ja, door gateway review moeten de projecten, programma's, worden succesvoller. En dan is de connotatie, het gaat sneller en het wordt goedkoper. Mijn standpunt daarin is, het wordt daarvoor realistischer. Dat wil niet zeggen dat het sneller en goedkoper wordt. Want op het moment dat je start met een te rooskleurige planning of een verkeerde inschatting heb gemaakt, dan krijg je in de gateway review wel terug van nou, code rood, je moet even faseren, je moet even wat langzamer aan gaan doen. En dan gaat het wel langer duren en wordt het misschien ook nog wel duurder. Maar dat is niet omdat uh, het slecht gaat, maar omdat we realistischer kunnen gaan plannen. En dat is ook wat meerdere keren in deze kamer ook aan bod is gekomen. Het belangrijkste begint al bij de start van een project of programma. Even, een om het wellicht ook te illustreren, een voorbeeld uh, wat ons hier door de heer Miedema, uh, oud projectmanager migratie bij het MGBA is aangereikt. Hij zegt mm -hmm. dat hij zelf al in januari 2012, en voordat dat in medio mei 2013 publiek uh, duidelijk werd, al had aangegeven dat de planning van de MGBA niet duidelijk was. Nou is er ook een aantal, uh, laten we zeggen, publiek bekende uh, reviews uh, uh, gedaan. Mm -hmm. Uh, de laatste is van april 2012 en daar is de code oranje rood, rood-oranje, oranje, nee, de code oranje gegeven. Uh, hoe verhoudt zich dat nu tot elkaar? Zo'n zo bericht uit de uh, organisatie, zal ik maar zeggen, en uw gateway review? Nou, zonder dat op het specifieke voorval in te gaan. Nou, eh, omdat liever wel. Nou, maar onderdeel van de code of conduct en van de accreditatie is ook dat die vertrouwelijkheid gewaarborgd is. Dat ik als bureau Gateway niet over individuele gevallen eh, praat. Maar als je kijkt naar soortgelijke situaties, waarbij het MGBA of andere, dan zie je dat er natuurlijk verschillende meetmomenten zijn en verschillende aspecten waarnaar gekeken wordt. En de vraagstelling die aan de Gateway Review ter grondslag ligt, daar wordt antwoord op gegeven. daar kan ook onderdeel zijn, kan de planning, maar misschien waren er ook andere elementen, kunnen aan bod komen. Het gaat over de financiële aspecten, de tijdsplanning, de scope, de governance, de risicomanagement. Dat kan een breder palet van aspecten zijn die aan bod komen. Dus de gateway review geeft een antwoord op de vraag. En daarom is de specifieke vraag die aan de gateway review ten grondslag ligt, daar komt het antwoord op. En dat kan best zijn dat andere instrumenten of andere viewpoints of andere uh, waarderingsniveaus die worden toegekend tot andere conclusies komen. Dat zou kunnen. Ja, ik begrijp het, want ik, hè, het is natuurlijk op zich uh, verwarrend dat uh, code rood nog steeds kan betekenen dat het allemaal ontzettend goed gaat. Dat, maakt ja. een, dat, lastig, slu ja. dat sluit goed, goed aan bij uw uh, positieve benadering, hè? critical friend, gaan proberen het zo goed mogelijk te doen. Begrijp ik allemaal wel. Maar toch zullen er situaties zijn die u in die review ziet die zorgelijk zijn. Ja. He, want u kijkt ook terug en u kijkt naar wat er beoogd werd en dan doet u, geeft u uh, uw advies. Als zo'n situatie zich voordoet, even nog los van de kleur die daar dan bij hoort, vindt u dan dat uh, vanuit uw team de bewindspersoon geïnformeerd moet worden? Of niet of door de verantwoordelijke, laat ik het zo zeggen. Nou, laat ik even één ding nog nuanceren. De gateway reviews worden door mijn organisatie vormgegeven. Van de 180 heb ik er zelf maar 10 gedaan. Hè. Dus de andere reviews zijn door alle andere collega's uitgevoerd. Als u mij vraagt, vindt u dat op het moment dat er een signalering wordt gedaan binnen een gateway review dat iets niet goed gaat. Dan blijf ik toch bij het eenvoudige antwoord dat het aan de verantwoordelijke is om daar zijn voordeel mee te doen en daar zijn verantwoordelijkheid in te nemen. En dan horen de reguliere verantwoordingslijnen en de verantwoordingsrapportages horen daar het beeld voor te geven om daar de juiste dialoog te hebben ja maar even we hebben situaties die gaan niet goed maar die kunnen vlot verbeterd worden er zijn ook situaties ongetwijfeld of komt u die gewoon niet tegen maar waar wij wel bijvoorbeeld ons onderzoek op gericht hebben die echt finaal uit de hand lopen zowel in de tijd als in de kosten als in datgene wat ze uiteindelijk op gaan leveren op het moment dat een reviewteam dat tegenkomt zullen ja. dat zeker in het rapport schrijven want dat is de kracht van de gator review dat je die vertrouwelijkheid maar ook die beslotenheid niet in de controle toren maar helpen de hand wordt er geen blad voor de mond genomen de rapporten zijn daar niet uh, uh, uh, ja. zijn de scherp in, laat ik het zo zeggen de, en dat blijkt ook wel uit ook uh, meer uh, onderzoeken naar peer reviews is dat collega's heel scherp en hard naar elkaar kunnen en durven zijn als het niet een eigen belang bij betrokken is nou, een gate review heeft geen eigen belang en zo'n team geeft dus een scherp oordeel. Dat, dat laat onverlet dat als je zo'n scherp oordeel geeft, wat ik al eerder heb aangegeven, dat je dan niet kan zeggen, en dan ga ik daar nu zelf mee aan de haal om dingen te doen. Nee, je hebt je collega die feedback gegeven en het blijft zijn of haar verantwoordelijkheid om daar iets mee, mee te gaan doen. Maar gebeurt dat dan ook bij uw weten? Zover ik het nemen, kan... Hun, nemen die mensen hun verantwoordelijkheid of ziet u ook situaties waarin... Er dan vervolgens niets gebeurt. Ja, de adviezen worden wellicht opgevolgd, maar er vindt geen. U ziet het niet terug ergens anders in de organisatie, bijvoorbeeld en de, bij de minister. De wijze waarop uh, uh, Bureau Gate uh, werkt en mijn activiteiten gericht zijn, hou ik daar geen toezicht op, dus kan ik daar geen oordeel over vellen Mag ik aanvullend even doorvragen? Jongen. U zei net, uh, de reguliere verantwoordingssituaties moeten dan worden waargemaakt. Ja. Eigenlijk zegt u. Eigenlijk zegt u, uh, wij waarschuwen, doen we vrij hard. We helpen, uh, uh, doen we op een manier die is niet, niet mals. Maar dat is het dan ook. De verantwoordelijke die moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Dan vraag ik u niet uh, gebonden aan allerlei geheimhoudersverplichtingen en wat dan ook. Maar gewoon als iemand die wel verstand heeft van hoe departementen werken en hoe ICT loopt. Wat u dan toch vindt van dat feit dat hier door meneer Miedema naar voren is gebracht. Zo even door collega Van Meenen ook uh, gememoreerd. Dat is iemand die als, als leverancier daar werkt, die zegt, dit gaat fout. Dit gaat gewoon gillend fout. Gaat heel veel geld kosten. Gaat niet goed. Dat signaal gaat de organisatie in. Wordt daar ergens op miraculeuze wijze vervormd tot het gaat eigenlijk best wel goed. Uh, en dan bereikt het de minister in ver, ver, ver, uh, het? In, in, in, op een andere manier, laat ik het dan voorzichtig zeggen. Wat vindt u daarvan? Ik kan op dit moment, uh, ik ken de situatie niet, laat ik daar heel eerlijk in uh, zijn. Ik schet ze nu, ik schet nu, ik vertel u zoals het was. In mijn optiek heb je op het moment dat je uh, bezig bent uh, om met een project bezig te zijn, om dingen te realiseren, moet je met alle partijen moet je in verbinding staan en moet je open uh, kunnen communiceren. Dan moet je zowel zelf informatie kunnen brengen en een partij hebben die ook open staat om die informatie te willen ontvangen en daarmee in, uh, over in gesprek te willen, en willen dat, gaan. En als u nou ziet dat dat niet zo is, dat het fout gaat en dat het ook heel veel geld gaat kosten, vindt u dan niet dat het tot uw taak of tot de omschrijving van Gateway behoort... ...om dan ergens een soort noodremprocedure te hebben. Dat u doorschiet naar de secretaris-generaal of zoiets op zo'n departement... ...en zegt, luister eens, we kunnen hier gateway'en tot we naar ons wegen. Maar die zaak gaat niet goed. En daar uh, gaat ze even op letten, vriend. Op dit moment valt dat niet onder de verantwoordelijkheid van bureau gaten. Dat is één wat ik kan zeggen. Ervaard op het moment u... dat, nee, dat de uh, politiek uh, en andere besluiten... ...dat dat voor de uitvoering van, bro van bureau Gateway tot de taken behoort... ...om ook die signaleringsfunctie te hebben... ...en de, zeg maar uh, de controletaak te hebben... Dan zullen wij hem uh, uh, moeten uitvoeren. Op dit moment hebben wij heel nadrukkelijk uh, in de afspraken over de uitvoering van de Gateway Reviews... ...de afspraak gemaakt dat wij daarover niet op die manier rapporteren. Uh, en als er dus dingen gesignaleerd worden door het reviewteam, dat ze daarop uh, uh, op acteren. Maar dat is nadrukkelijk in de context waarin we Gateway hebben neergezet. Nou, we hebben een breed palet van geschetst. Maar kunt u zich, laat ik het dan anders formuleren, kunt u zich voorstellen dat als u een... Nou ja, een ramp is misschien overdreven, maar echt iets ziet aankomen, omdat er met wat u heeft gesignaleerd te weinig wordt gedaan, ook intern in zo'n departement. Dat u dan het terecht zou vinden dat u wel degelijk ook een soort meldingsplicht zou hebben. Dan, zit er mijn in het dan is er mijn ambtelijke plicht om daar ook een melding van te maken en op zijn minst met de be, uh, betrokken persoon contact te treden van ik heb dit vernomen, hoe zit dat en hoe gaan we? Ja, hier maar doen? dat is de verantwoordelijke. Maar als, dat, als, dat, als u daarna ziet, hè, want u komt een half jaar later nog terug, vertelde u ons net, ja. als u daarna ziet dat er, geen, dat er weinig mee gebeurt, vindt u dan niet dat u niet u als persoon, maar dat die in de in de in de opzet van Gateway zou moeten zitten dat als je een ramp ziet aankomen financieel, Absoluut. dat u dan dat u dan de bevoegdheid zou moeten willen hebben en ook zou moeten krijgen om hoger op te melden. Ja, dan zou die in de signalering uh, opgenomen moeten worden. Maar wat ik al zeg, dat is eigenlijk ook die ambtelijke plicht. Als je ziet dat dingen niet goed gaan, zul je er ook iets mee moeten gaan doen. Maar zou u ons adviseren om de Kamer te adviseren dat zodanig te gaan wijzigen? Um, ik denk dat in de huidige uh, verplichting die je als ambtenaar hebt, als je dit soort dingen signaleert, dat afgedekt is. Maar als de minister en u dat adviseren om dat scherper neer te zetten, dan uh, is dat uiteraard ja. maar Meneer Van Menen? Meneer Van Meenen, ga door. Ja, ik, ik, ik, bij mij drong de vergelijking met het biechtgeheim zich op. Dat, want u, ik begrijp heel goed dat u hecht aan die vertrouwelijkheid, maar toch. Er zijn ook grenzen aan het bierterrein en u geeft eigenlijk aan dat u daar ook ergens een grens ziet. Uh, mijn vraag is dan in algemene zin, hebt u wel zo'n situatie gehad waar, waar u daarmee moest worstelen of dat mensen van uw team in zo'n situatie terechtkwamen? kwamen? Nee, we hebben die situatie niet meegemaakt omdat... Uh... Over het algemeen, als die situatie zich voordoet, het reviewteam daar zelf al eerder op geattendeerd heeft. En dat je dan ziet dat er al maatregelen worden getroffen. Dus op dit moment kan ik niet terugkijken op uh, een situatie waar ze dit heeft voorgedaan. Um, maar wel dat natuurlijk, waar reviews zijn uitgevoerd, projectenprogramma's in de verantwoordingslijn. En bij andere instrumenten werd gezegd, van, daar moet nog een tandje bij. Aanvullend op, wat ook in de gateway uh, gerapporteerd is. Ja, u, u heeft gesteld het doorlichten van projecten werkt alleen als politici. Nee, ik weet, is dat van u? Even kijken, ik ben even de uh, lidstrijd. Ja, pak jij maar. Nou, kijk, het gaat eigenlijk om, die, om diezelfde vraag als net, maar dan van de andere kant. Um, als er een heel erg kritisch en belangrijk uh, uh, negatieve review ligt. We hebben een voorbeeld daarvan, dat, dat halen we uit, uit de persen, artikel in Elsevier in mei 2011. Daar is een, een, een code rood afgegeven, zeer negatief. Althans, zo hebben we dat tot nu toe verstaan. Mm -hmm. Dat rood niet per definitie groen is, zoals groen ook bij dat andere systeem rood kan zijn. Maar goed, dat terzijde. Eh, over het Nationaal Uitvoeringsprogramma, een grootschalig project dat de digitale dienstverlening van onder meer gemeenten en provincies moest verbeteren. Dat was van... Eh, van de heer Dokters van Leven, als ik me niet vergis, in 2009. En daar gebeurt dan niks mee. De, staat, de toenmalige staatssecretaris, mevrouw die, die, die laat dat dan verder zitten. Uh, is dat niet, niet echt volkomen verkeerd als het niet wordt opgepikt? Ik zou dat in een iets breder perspectief willen plaatsen, met u uh, als we duel bevinden. Als je, het bent, je kijkt, maar antwoord geeft op mijn vraag, vind dat ik Dat gaat prima. zeker gebeuren. Wat uh, belangrijk is, is dat als je praat over uh, waar gaan de aanbevelingen, wat zie je nou het meeste gebeuren, is eigenlijk dat de dialoog tussen uh, de politiek, uh, de ambtenaar en, en de projectleider om zo maar te zeggen, die moet goed en open zijn. Wat je ziet in de aanbeveling is dat daar veel meer de dialoog de laatste tijd, en u praat nu over een van de eerste reviews die onder mijn verantwoordelijkheid heeft, uh, heeft plaatsgevonden, uh, dat in de afgelopen periode veel meer geïnvesteerd is om juist dit soort signalen meer met elkaar te bespreken. Om niet vanuit uh, wie is de schuldige en wat is de oorzaak en hoe kunnen we iemand daarop aanspreken van u heeft het fout gedaan. Maar meer in de open dialoog van hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen. Waar gaan we nu doen? Waar staan we nu? En hoe gaan we hier nu met z'n allen vanuit eigen verantwoordelijkheid onze verantwoordelijkheid ook nemen en hoe gaan we dit oplossen? De eerste, de review waar u na, nu naar verwijst, is een van de eerste Gatorreviews. reviews die... Onder mijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. is de tweede review geweest. Toen was Gateway Review nog helemaal nieuw. Toen was ook de context niet, uh, waarin Gateway gebruikt wordt niet, uh, niet helder. Dus in dat opzicht, vandaar dat wat breder antwoord. Uh, ik denk dat op dit moment de Gateway Review vaker ook uh, besproken wordt met de minister dan wel met, uh, met de Tweede Kamer. Ik heb nog een paar um, vragen over... Uh... Ja, over het feit dat wij nu een aantal keren hebben gehoord dat het kennisniveau bij de Rijksoverheid op allerlei vlakken, juridisch, technisch en zo, niet voldoende is. Wat zijn de waarborgen dat die 400 reviewers van, van, van uw bureau wel die voldoende kennis in huis hebben? Wat wij, doen, wat wij doen tijdens de opleiding is een aantal dingen in kaart brengen. Enerzijds de ene kant moeten we, hebben we de cv's, Anderzijds de andere kant hebben wij, inventariseren wij de kwaliteiten op managementniveau en moeten de reviewers op competentiegebieden aangeven waar zit mijn deskundigheid. Op basis van het type programma, de fase waar het in zit en de vraagstelling proberen wij het team zodanig samen te stellen dat je juiste competenties in beeld hebt. Nu zit dat natuurlijk een heel belangrijk element in, want de kwaliteit van het RIVU-team bepaalt ook de kwaliteit van het resultaat. En wat wij uh, doen zijn een aantal waarborgen inbouwen in de kwaliteit van het RIVU-team. Allereerst, als blijkt dat bepaalde competenties binnen het Rijk niet aanwezig zijn of binnen de overheid niet aanwezig zijn, zullen we er niet voor schromen om een externe uh, partij uh, vanuit een kennisinstituut of uh, vanuit een, de universiteit of anderszins in het RIVU-team te laten plaatsnemen om meer uh, diepgaande kennis erin te krijgen. Uh, dus in dat opzicht uh, maken we daar gebruik van. tweede element wat ik ook nee, zou nee, willen meegeven, is dat de Gator Review zich natuurlijk richt op dat strategische niveau. En dat is al meerdere malen ook in deze Kamer uh, voorbij gekomen. Is dat het gaat met name om welke ervaring heb je als manager met veranderingsprojecten waarbij ICT een belangrijke rol speelt. En ben je in staat geweest om ook op die manier uh, check and balances, dus zeg maar, balans aan te brengen uh, in. Uh, vanuit jouw rol als opdrachtgever uh, om daarnaar te kijken. En dat zijn ook waardevolle uh, uh, ja, ervaringen die voor het Rivert team van belang zijn. En Wat wij zelf zien, en dat is het laatste element van, uh, van, mijn, uh, van mijn antwoord, wat we zelf ook zien, en uh, ik heb de inventarisatie even gedaan, is dat orde van grootte 30% van onze reviewers hebben zelf in het verleden binnen de ICT-organisatie uh, gewerkt. Of als directeur van de ICT-beheerorganisatie of in het bedrijfsleven en zijn naar de hand bij de overheid gekomen. Dus vanuit de reviewpool uh, uh, zelf is dat wel het competentiegebied waar we gedeeltelijk uh, in zitten. Goed, dank u wel. Ik had nog één algemeen korte vraag. Wat, wat is het belangrijkste, uh, wat dat zult u ongetwijfeld ook doen, continue verbeterpunt wat u in die reviews wilt, wilt proberen te stoppen? Wat, wat, moet er, wat moet er beter? In de methodiek zelf doet u? Ja, of in de mensen, of in allebei. Ja, wat we met name zien is, uh, als je kijkt naar de verbeterpunten die we tegenkomen, uh, vanuit de review naar de projecten en programma's toe, is zorgen voor dat je een goede start maakt. Hè. Dus dat is een verbeterpunt ten aanzien van... Uh, van uh, Zorg ervoor dat je tijdig de categorie verstart, dat je in de beginfase er al mee start. En liever nog voordat je überhaupt denkt aan de project te starten. De starting gate is een keer over tafel gekomen. Dus zorg ervoor dat we, hoe eerder je begint met bijsturen, hoe prettiger dat is. Even tussenvragen, want daar zit vaak een enorm probleem. Eigenlijk open deuren die ja. daar niet worden gevolgd. Maar wat willen we nou eigenlijk? Welk probleem willen we nou met wat voor soort ICT überhaupt eigenlijk? Oplossen. En hebben we er überhaupt wel ICT voor nodig of juist wel die? Dat is toch ook even ter verificatie, dat is toch ook uw ervaring? Dat is zo ja. simpel als het lijkt, maar dat er bij het begin vaak niet goed genoeg wordt nagedacht, gedefinieerd, dat willen we nou eigenlijk. Het is uh, door het hele proces heen, waar, als je al verkeerd start, dan kan je alleen achteraf nog corrigeren. En wat we hebben geconstateerd, en dat is ook de reden waarom wij de starting gate uh, ontwikkeld hebben, is dat bij de reguliere reviews ben je al met het programma bezig. Dan ben je eigenlijk al op dreef, moest je al gaan corrigeren. En toen bleek in 2010, 2011 dat vaak eigenlijk al een valse start is gemaakt. En wat je dan eigenlijk zegt: van laten we nou eens kijken, wat is nou het politieke doel wat we willen bereiken hiermee? Wat kunnen wij dan realiseren en wat realistisch ook in het bestuurlijke domein en in het inhoudelijke domein. Maar als je dan niet verbaast dat dat zo vaak niet gebeurt, terwijl het gebeurt deur misschien, dat het zo voor de hand ligt? Ja. Ik denk dat het te maken heeft met een stukje maturity, wat, uh, de, zeg maar het niveau waarin we met z'n allen ook gewend zijn om met projectenprogramma's om te gaan. Ik denk dat in het verleden had je af en toe een programma, een project waarmee we bezig bent. nu is het gewoon dagelijkse business om daarmee bezig te zijn. Digitalisering zit overal doorheen, dus ICT kom je overal uh, tegen, dat is denk ik één element. Het tweede element is dat, soms moet je ook even geattendeerd worden op het feit dat het verstandig is om dat te doen. Het derde element is dat de cultuur er ook moet zijn. In de, in de beginperiode van Gateway Review, want heel veel aanbevelingen gingen ook over de governance, was er ook heel vaak over de over de sturing en beheersing en de organisatie rondom het projectmanagement. Excuse, um, gingen heel vaak de aanbevelingen over en was het ook van ja, maar wat heeft u daarna gedaan? Ja, daar heb ik een projectleider voor aangesteld. Of daar heb ik dat? Nee, er zijn verschillende rollen in de politieke arena, in de bestuurlijke arena en in de projecten arena. En, en die moeten is met, in, dat, met dat start met starting gate. Dat, met starting gate uh, ja, een beetje bot gezegd, er zijn al meer kippen voorbij gekomen hier vandaag, maar voorkomen dat mensen als een kip zonder kop gewoon maar beginnen. Als je het zo zou willen formuleren, ja, volgende, dat we met z'n allen hetzelfde beeld hebben wat we willen bereiken en dat we daar dus dan ook elkaar op kunnen aanspreken. Maar nog veel belangrijker, want veel van die hoogrisicoprojecten en programma's hebben natuurlijk een lange doorlooptijd. In een dynamische omgeving waar flexibiliteit gevraagd wordt, waarbij een besluit of een ontwikkeling in een omgeving invloed heeft op het project of programma, betekent dat je niet alleen aan het begin dat moet doen. Maar dat je ook gaandeweg het proces, en dat zie je ook veel terugkomende aanbevelingen, zorgt er nou voor dat je op gezette tijden, over de scope, over de verwachtingen, over elkaars rolneming, dat je dat soort dingen meeneemt. Want dan blijkt ook, vaak komen de aanvullende eisen op het programma, zijn er nieuwe technologische ontwikkelingen, dan kan je wel zeggen, ja, dan kan die projectleider oplossen. Maar dat heeft vaak impact op de doorlooptijd, of op de financiële middelen, of wat er opgeleverd wordt. En wat daarin belangrijk is, is dat je daarvoor zorgt, dat je dus vanaf het begin... In dialoog met elkaar bent. Van menen. Ja, voorzitter. Want ik hoorde. Uh, de heer Vruids volgens mij nog iets zeggen. Zij u ook dat aan het begin van het proces project eigenlijk de verantwoordelijkheden en de rollen ook vaak niet goed belegd zijn? Wat je bij veel projecten programma's ziet, is dat in geval. Uh, de keten tussen het politiek, de, de politiek, de bestuurlijke en de inhoudelijke arena niet altijd optimaal geregeld. is. Dat is wat uit de Gateway reviews naar boven komt. Dus als je dat aan het begin al goed met elkaar afspreekt, van waar kan ik je op aanspreken? Waar ben jij van? En als ik hier tegenaan loop, heb je dan tijd voor mij om te kijken: heeft dit impact op de scope? Heeft dit tijd op, uh, op de planning? is dit een te, uh, te ambitieus wat wij willen. En als dat in gesprek kan plaatsvinden in de zin van verkennen en met elkaar, uh, met respect voor elkaars rollen van degene die besluit moet nemen moet ook dat besluit kunnen nemen, wel meedenken maar niet mee beslissen. Maar als je dat wel voor elkaar krijgt van het begin af is er ook een cultureel aspect. Wat je vaak ziet is dat bij gateway reviews naar voren komt van procedureel en methodologisch kunnen we het allemaal wel mooi regelen. Dat is de blauwe wereld maar waar we meer aandacht voor vragen is het relationele aspect en het culturele aspect het met elkaar samen op pad gaan daar wil ik graag even op doorgaan want u noemde dat net ook al hè? Ja. U, u zei eigenlijk als ik het goed begrepen heb uh, het vragen om een uh, gateway review is een, is een onderdeel van volwassenheid ja. en van een cultuur ja. en nou is mijn vraag bij die 180 reviews die u gedaan heeft ziet u daar een verschil tussen ministeries bijvoorbeeld dat het ene ministerie in zekere zin in volwassener is en veel vaker om reviews vraagt dan het andere. Dat was, um, zeker als ik terugkijk naar uh, over 4,5 jaar, dan zie je dat aan het begin de meeste reviews werden uh, aangevraagd uh, vanuit de interdepartementale projecten en programma's die liepen. Als ik nu kijk, komen de reviews uit eigenlijk alle departementen. En afhankelijk van waar op dat moment uh, wat meer uh, uh, dossiers spelen, worden er wat meer gevraagd. Maar eigenlijk is, wordt het nu, kan je zeggen, in alle departementen wordt er gebruik gemaakt van de Gator Review. Met af en toe wat pieken bij sommige departementen als er een bepaald programma in een bepaalde fase komt. Vervolgens. Um, ja, um, u, u zegt dat inderdaad dat het uh, steeds vaker, maar is er dan nog wel een onderscheid tussen de departementen of zegt u eigenlijk van nee, hè? want u had het er wel over. Het gebeurt steeds meer, maar als je nou toch wel inzoomt, steekt er dan wel een departement bovenuit of is dat gewoon niet meer het geval? Is het echt gemeengoed geworden? Het is gemeengoed geworden, ja. Alleen wat ik het probleem is, wij werken op verzoek van de opdrachtgever, dus per jaar kan het iets fluctueren. Maar het is niet zo dat ik zeg van, dit departement is nu in de lead, pakt, vraagt de meeste catering aan. Dat is nu eigenlijk gemeengoed geworden. Dus dat is eigenlijk vanzelf bij iedereen tussen de oren gekomen? Het is zo dat het zichzelf wel echt heeft voortgesproken of is daar ook wel echt sturing vanuit het bureau gekomen om dat echt bij mensen tussendoor te krijgen. Ja, wat, wat wij gedaan hebben als bureau Gateway van begin af aan is met name voorlichting geven wat voor is Gateway Review en hoe kan het jou helpen. En dan zag je dat aan het begin natuurlijk, heb je altijd wat meer enthousiaste personen die er eerder op springen. Maar omdat we nu natuurlijk werken met een grote pool van reviewers, die soms zelf weer opdrachtgever zijn voor een review, omdat ze graag van andere collega's daar weer iets willen hebben, is het een soort van, wij noemen dat dan de gateway community, die weet van het bestaan, maar ook vaak collega's zeggen, joh, volgens mij is het verstandig als jij nu eens eventjes een preview laat doen in de vorm van een gateway review. En daarmee hebben wij dus ook eh, geen actieve acquisitie, want hij is ontstaan in de afgelopen 4,5 jaar dat men de toegevoegde waarde voelt, ervaart en elkaar erop op aanspreekt van, joh, volgens mij is het wel verstandig als jij dat een keer gaat doen. Ik wil graag met u naar de lessen die wij uit uw gate rev reviews kunnen leren. He, u heeft daar een beeld van, u bent dat bezig om dat volgens mij te, te verzamelen. En ja. Het zou ons natuurlijk enorm helpen als u uh, alvast wat tipjes van sluiers op zou kunnen lichten, want ja. u heeft inmiddels een schat aan ervaring. Er zijn een aantal elementen die uh, uit de gator reviews naar boven komen. Uh, eentje wil ik noemen, die komt niet zozeer uit de gator review zelf, maar wel uit het gebruik naar voren toe. Um, een belangrijk element is toch uh, laten we in elk geval in het palet wat een opdrachtgever ter beschikking staat, zowel. Controle, verantwoordingsinstrumenten, toetsingsinstrumenten, maar ook de preview instrumenten, laat dat palet als totaalpalet bekeken worden. En ga niet proberen alles in richting controle of verantwoordingstoor te trekken. Dus eh, aan de ene kant zou mijn oproep zijn, laten we alsjeblieft eh, voor waken dat Gator Review eh, niet meer de rol kan vervullen wat het nu heeft vanuit de preventie en het. Het eh, dat, dat ja. ja. tweede element wat je uh, ziet is dat er vaak um, als we het hebben over de. Uh, een goede start is het halve werk, goed begin is het halve werk. Dat is heel cruciaal. Dat begint al bij de eerste gedachte in de politieke arena van wat willen wij bereiken, welke maatschappelijke doelen willen wij bereiken en hoe vertalen wij dat door naar hanteerbare projecten en programma's. Zijn de randvoorwaarden aanwezig om dat goed te kunnen doen? Om vervolgens dan de dialoog te hebben met de ambtenarij en de projectorganisatie om dat goed voor elkaar te krijgen. Niet eenmalig, maar als continu proces waarbij het onderscheid tussen evalueren en, en terugkijken van waar staan we nu en hoe gaan we verder los te blijven knippen van de verantwoording waarin je zegt van uh, dit heb je wel of niet goed gedaan ik zoek even waar de les nu zit, hè? want dit klinkt dit kan je ook bij wijze van spreken in een theorieboek lezen dat het zo moet ja maar is de les nu dat dat niet genoeg gebeurt of... de les die hieruit uh, getrokken wordt is dat we zeggen van sinds 2009 en maar zeker sinds de starting gate zien wij dat er meer aandacht voor is maar het is wel een cultureel ele element wat erin zit dat we alert moeten zijn dat we niet altijd meteen uh, een veroorzaker zoeken maar meer naar de oorzaak zoeken gaat u verder een derde element wat... Sorry, maar ik hoef het vorige element nog één, één ding vragen. Ja. Gewoon ook uit de, uit de, uit de barre, uh, echte werkelijkheid van dit huis. Hier in de Tweede Kamer, daar beneden, wordt een uh, motie aangenomen. En die vraagt aan de minister dit of dat uit te voeren. De minister zegt, ja, gaan we doen? En dan ergens zegt u, gaan we kijken of we dat allemaal goed kunnen doen. Maar dan blijkt dat in dat departement vastgesteld wordt, ja... Dat kunnen ze, ze, kunnen ook wel vragen of we de maan in, por in, in vier porties willen uitserveren uh, in die Tweede Kamer. Dat kunnen we niet. Zou het dan niet zo moeten zijn, en ons is gebleken dat het vaak niet zo gebeurt, mm -hmm. dat teruggekoppeld wordt naar boven toe, desnoods schrijf je maar een brief, uh, die toezegging, dit kan niet. Ja, het kan wel, maar dan kost het uh, zeven keer zoveel. Eh... Uh, zou het zo moeten? Dat is de wijze waarop de starting gate ook werkt. Van zijn de randvoorwaarden aanwezig, is de realisatie. Als het niet is, deel dat met elkaar. De dan kan je nog steeds het besluit nemen. Dan kan zeker politiek zeggen, je zult toch. Maar dan weet je op voorhand dat het dus niet realiseerbaar is. En dat je dus gaat starten onder verkeerd gestart. Hè? En dat de kans op het niet halen van het succes. Het geval veel groter is. Ja, dus ik vind wel dat als je vanuit de starting gate geredeneert. Heel nadrukkelijk ook die adviezen komen. Leg dat dan terug. Ga niet op de stoel van, van, van de minister zitten, want die neemt uiteindelijk toch het besluit. Maar je moet dat signaal wel afgeven. Ja, dat is onderdeel van. Ja, maar het punt is namelijk nou, dat hier in de Kamer, tenminste misschien spreek ik nu alleen op persoonlijke titel, maar ik denk dat als wij zouden weten dat sommige dingen ook echt niet kunnen of alleen maar kunnen tegen die en die meer kosten, dat we ons nog wel drie keer achter de oren zouden om het ook daadwerkelijk te verlangen. Terwijl op die departementen vaak te makkelijk wordt gezegd, nou ja, de Kamer wil het, dus we doen het maar. En dat laatste, die conclusie, dat, dat kan ik niet helemaal inschatten, maar ik deel wel uw mening dat het heel verstandig is om een goede start te maken en dat ook in de vorm van die afweging, maar ook de business case, en terug te laten komen gedurende het hele proces, omdat je nou ook een lange termijn bezig bent, waarbij ook invloeden van buiten komen, dat je die wel kunt meenemen en dat je iedere keer de heroverweging wel moet kunnen doen, zijn we nog goed bezig. Absoluut. Maar even die starting gate, dan, dan is er dus nog de mogelijkheid om nog niet te beginnen, als ik het goed begrijp. Ja. Hoe vaak gebeurt dat? Op dit moment de starting gate hebben we nog niet zo heel lang en de keren dat we hem hebben toegepast heeft die aanval uh, niet per definitie geleid van het niet doen, maar wel uitstellen en aanscherpen van de randvoorwaarden en de scope en, en de verwachtingen met elkaar. Dus De situatie zoals uh, collega Elias die net beschreef, die heeft zich eigenlijk nog niet voorgedaan. Er wordt een of ander uh... Besluit in de Kamer genomen, wat eigenlijk uh, vrij snel waarvan men en u ook vrij snel tot de conclusie komt dat is onhaalbaar. Dat, die situatie. Die, heeft nog, uh, die ken ik niet vanuit de KTV-perspectief. Okay, nou, nee. Sinds is, we de methode hebben, dat is wat anders dan dat het niet gebeurd zou kunnen zijn. Uh, uh, sterker nog, u weet gewoon dat het natuurlijk in het verleden wel gebeurd is. Daar ja, heb ik geen orde over. U leest toch nog? ook de krant? Uh? ja maar goed. <laughs> <laughs> Dit was Flauw. Uh, uh, u was bezig met lessen op te noemen. Daar ga ik ja. toch even naar terug. Ja, even een belangrijke les die, die je ook ziet en die, die, die ik ook wel belangrijk vind. We zijn heel goed, en dat hebben we ook toen wij de aanbevelingen gingen analyseren. Kwam Het eerste jaar kwam er boven toe. We hebben heel, beter, heel veel verbeterde aanbevelingen. Doe dit, doe dat, doe dat beter. Ga dat anders doen. En wat we feitelijk zien is wat ik een belangrijke aanbeveling vind: van, benoem maar ook wat goed gaat. Wat gaat goed, moeten we vasthouden. Benoem wat goed gaat, maar, wat je moet vasthouden, maar beter moet doen. Geef ook aan wat absoluut niet moet gebeuren. Doe dat nooit meer, hè, dat, dat soort signaal. En geef aan van wat zou je aanvullend moeten doen. We hebben de neiging in de Nederlandse cultuur om iedere keer meer, meer, meer uh, aanbevelingen. Meer, meer, meer. Doe dit nog, doe dat nog. In plaats van even te herbezinnen van wat moeten we vasthouden. Zodat je het kind niet met het badwater weggooit. Nee, maar ik begrijp, het. u heeft het heel erg over ook lessen die u leert om uw eigen methode te verbeteren. Dat is hè, maar waar ik ook benieuwd, en deze commissie ook benieuwd naar is, wat komt u nou in de praktijk het meest tegen? Welke adviezen geeft u dan het meest? Doe dit niet meer of doe dat juist ja. wel? En want dat kan ons ook helpen, dus ik wil u ja. proberen daar ik een ga beetje naar toe Ik ga er nog wat dieper uh, inhoudelijk op in. Ja. Een belangrijk element is nou, zeg van, uh, begint het begin, dat is eentje. Twee is gebruik de business case heel nadrukkelijk als een stuur- en beheersinstrument. Ga het niet alleen maar voor de funding gebruiken. Hij zegt van business case, klaar is case. Nee, business case, stollen met klaar is case. Laten we daar dan wel we voor zorgen. Even, die houden we erin. Business case, klaar is case. Die houden we erin. Gaat u wel. Maar, maar daar moeten we denk ik heel, heel alert op zijn. Uh, een ander element is dat de governance. en ook de eigenaarsrol. voor een projectenprogramma niet in elke fase hetzelfde hoeft te zijn. Zeker op het moment dat uh, je verder gaat naar implementatie, overdracht van een projectresultaat naar de staande organisatie toe, zorg er dan voor dat je nadrukkelijk ook als eigenaar wordt aangewezen, jij bent ervan, zodat je ook de financiering voor de rest en, het, en, het, en de change management, de veranderingen die nodig zijn om blijvend gebruik te kunnen maken van het systeem, ook eenduidig belegd zijn. Dat je dat zowel budgetair als, als qua competenties en qua contracten en contractmanagement, leveranciersmanagement, Goed geregeld hebt. Dat je het niet uh, even plat gezet over de schutting gooit. Maar dat gewoon iemand al wordt voorbereid dat er aankomt. Dat begint al in de project- of programmafase. Dat is niet. Nou, hey, ik ben nu klaar. By the way, hier heb je hebt een cadeautje van mij. Want dan is het vaak een bombrief in plaats van een lekkere slagroomtaart. Nou, dat is wat je niet wil. Nou, dus dat is een element wat, uh, toch wel, uh, wat we zien terugkomen uit, uh, uit de gator reviews. Verder gaat het over de, de, de governance uh, vraagstukken. En uh, ja, dan heb je het toch ook heel vaak over. van Kijk heel goed naar welke competenties die je in je programma of projectorganisatie hebt, die je nu hebt, zijn die nog wel nodig voor de volgende fase. Dus blijf alert op de samenstelling. Blijf niet altijd een winning team, is niet een winning team voor alle fases. Zorg ervoor dat je in de ontwerpfase de juiste mensen hebt, maar zorg wel dat je als overheid in de lead bent. Dus zet op de regieplekken wel eigen mensen die je zelf stuurt en niet dat... Andere Mensen, zeg maar externe mensen die je inhuurt, ook weer de regie gaan voeren. Dus hou daar wel je eigen verantwoordelijkheid in, en dat is wat we heel nadrukkelijk terug zien komen in de, in de aanbevelingen. Ja, dank u zeer. Uh, ik weet, is dit, zijn dit de belangrijkste lessen? Vooralsnog wel. Ja, Oké, okay. dan weet ik niet of alle ambtenaren die bezig zijn met ICT binnen het Rijk nu aan de buis gekluisterd zijn, maar. Het lijkt me, lijken me belangrijke lessen, niet alleen voor deze commissie, maar ook voor uh, uw werk en ja. voor de hele Wat doet u uh, verder, behalve hier, dit verhaal heel openhartig vertellen, waarvoor onze dank? Ja. Binnen uh, het Rijk om uh, deze wijze lessen. Te verspreiden. Dat, uh, allereerst hebben wij natuurlijk uh, dat wij, ik zelf ook en de mensen van mijn, uh, van mijn bureau, maar ook uh, mensen uit de ketencommunity community regelmatig uh, bij opleidingen uh, voorlichting geven, bij CEO-adviseurs, bij uh, ICT -management opleiding om aan te geven, jongens, dit zijn de rode draden, wc en let op. Af en toe uh, werken we mee aan uh, workshops voor projecten en programmamanagers, waarbij je ook zegt: joh, maar goed opdrachtgeverschap is gebaat bij goed opdrachtnemerschap. Dus durf ook als opdrachtnemer als projectleider scherp te zijn, durf te bevragen van joh, wat zijn nou de kaders waarbinnen ik moet werken? Wat verwacht u van mij? Maar leg ook terug. Kan ik dat wel? En wat zijn mijn randvoorwaarden om succesvol te kunnen zijn? Dat zijn elementen die we in die opleidingen terug uh, laten komen. Daarnaast hebben wij, uh, we zijn begonnen met een denktank uh, kennisdeling en een van de elementen die we daar uh, met name ook inzien is dat niet vanuit alles over, bureau Gateway, uh, over de band van bureau Gateway moet gaan, maar dat juist die community, het, het lerend netwerk, dat dat cruciaal is, dat ook de... ...mensen met elkaar binnen de community, dus binnen de Rijksoverheid met elkaar hierover praten. Want als je het alleen maar vertelt, heb je niks aan. Je moet het doorleven. Hè? Kennis om de kennis, daar heb je niks aan. Je moet er wat mee kunnen, zeg ik altijd maar. Nou, het belangrijkste daarvan is dat mensen dat ook goed met elkaar uh, gaan, uh, gaan delen. Dat initiëren we. Via de denktank zijn we daarmee bezig. En we proberen nog een stapje verder te gaan. Want het betekent namelijk dat de geleerde lessen die in de gateway reviews zijn opgedaan... zouden toch nog veel mooier zijn als je je al preventief kunt gebruiken... Als je weer met een nieuw project of programma start. Nou, daar zijn we nu met die ik mee bezig. Hoe kunnen we dat nou het beste organiseren? Dat die geleerde lessen, of eigenlijk lessons to be learned, hè, nog te leren lessen, de geregistreerde lessen eigenlijk tot op heden Hoe gaan we ervoor zorgen dat we die op voorhand al kunnen benutten als we weer met een nieuw project of programma starten? zodat bij de volgende review op een hoog niveau kunt insteken. En daar wordt nu aan gewerkt. Ik zie een paar eilende vragen. Uh, eerst mevrouw Bansold. Uh, de heer Frijs, u had het inderdaad net over dat uh, bij elke fase van het project moet je goed kijken of de teamsamenstelling nog correct is. Ja. Daarbij zei u ook, uh, maar de, uh, de overheid of de opdrachtgever moet er wel voor zorgen dat degene die de regie voert iemand vanuit de eigen organisatie is. Hoe vaak ziet u nog dat uiteindelijk eigenlijk het opdrachtgeverschap wordt aangestuurd door een externe? Ik heb er niet uh, cijfers voor handen, maar wat ik wel uh, door de oogharen heen waarneem is dat dat uh, steeds minder wordt en dat, men, uh, dat we binnen de overheid steeds meer op de cruciale plekken ambtenaar hebben zitten die dat vanuit de verantwoordelijkheid uh, doen. Zo net gaf uh, de heer uh, Hillenaar aan dat hij zich wel zorgen maakt uh, of uh, er nog wel voldoende van dat soort specialistische kennis in de toekomst nog beschikbaar is. Uh, ziet u uh, diezelfde ontwikkeling? Ik denk dat je daar een onderscheid moet maken tussen wat voor een soort kennis uh, zoek je. Als je praat over op het strategisch niveau, maak ik me daar wat minder zorgen om, omdat ik zeg van dat zijn het veranderprojecten met de e component waar je affiniteit moet hebben, maar als goede manager ervoor moet zorgen dat je de deskundigheid om je heen organiseert. Als het gaat over het tactisch operationeel niveau, dan denk ik dat... Uh, op dit moment uh, behoorlijk wat kennis binnen de overheid aanwezig is. Aan de andere kant moeten we ons ook heel goed afvragen. Het instand houden van bepaalde kennis is ook heel lastig en heel duur. En dat is juist het fijne in de samenwerking met partijen die er juist heel erg uh, goed in zijn. Om die kennis van buiten naar binnen te halen. Zoek niet alles bij de overheid zelf. maar doe het juist in, dat, in die samenwerking, in dat partnership. En dat is wel cruciaal. Als u mij vraagt... Hebben wij nu de juiste uh, kennis in huis? Ik denk dat we redelijk uh, aan, het, uh, ook aan het doorontwikkelen zijn. Ook op het gebied van het waar uh, interim management uh, rijk voor in het leven is geroepen. Dus daar zie je wel een groei ontstaan. Er blijft altijd alert zijn van kunnen we het allemaal zelf blijven doen? Op dit moment zie je dat dat meer gebeurt. Maar als straks de economie aantrekt, is de vraag. Wil men bij de overheid blijven of trekt men naar buiten? Welke beelden ontstaan dan? Dus alertheid is wel gevraagd, absoluut. Want we hebben hier ook mensen gehad, ook andere geluiden die zeiden, dat kan niet binnen het bestaande loongebouw. Dan zou je beter moeten betalen, anders gaan ze naar het bedrijfsleven. Hoe kijkt u dat daar tegenaan? Vanuit het ketenperspectief, even geredeneerd, kan ik er wat minder uh, over zeggen. Als u mij vraagt dat bepaalde functies en uh, functie-eisen specialistische kennis is, die uh, op de markt goed betaald worden en de overheid niet altijd kunnen bekostigen, denk ik dat dat op termijn zeker een risico zou kunnen zijn. U u toont zich in dit gesprek een warm pleitbezorger van de collegiale beschouwing, zo vertaal ja. ik de peer review uh, maar. Nu hebben ze hem in Engeland verplicht gesteld, ja. externe ingeschakeld. Als we dat in Nederland zouden doen, wat betekent dat dan? Ik, ik denk op het moment dat je hem verplicht gaat stellen dat je dezelfde beweging krijgt als in Engeland. Dat een aantal elementen uh, verloren gaan. Er zijn wel eens mensen die tegen mij gezegd, als dat gebeurt dan wordt het met mes voor bot. En de reden is, omdat als je verplicht stelt, dat je dan toch meer richting een controle instrument gaat in plaats van een preview methode waar je zelf als eigenaar en verantwoordelijke je keuze maakt welk instrument zet ik in. Dan loop je het risico, zoals sommige mensen ook tegen mij zeggen, dat wordt het middel tot doel gemaakt. Uh, en wat je zou willen, is dat juist die preventie plaatsvindt. En dat kan met een gator-review, maar dat kan ook met andere methodes zijn. En niet, dat hoeft niet altijd het zware instrument van gator Dat kan ook een dwarskijksessie of iets anders zijn. Dus als je al iets zou willen, dan zou het veel meer zijn, zorg ervoor dat het palet, inclusief de previews, in welke vorm dan ook, wel gebruikt worden. Maar om het instrument zelf verplicht te stellen, loop je het risico dat je daarmee de kracht van het instrument en daarmee ook de betrokkenheid en, en daarmee het leervermogen van de overheid uh, minder succesvol maakt. Maar weet u dan wat die verplichtstelling in Engeland uh, heeft aangericht voor iets wat u zo omarmt? namelijk? Nou, wat ik van uh, collega's uit Engeland terugkrijg, is wat ik net ook al in de, in de bespreking aangaf, is dat er uh, minder ambtenaren nog willen reviewen omdat ze het gevoel hebben bij elkaar het geld uh, weg te halen. Dat er toch ook in de gesprekken minder openhartig wordt gesproken uh, tijdens de uh, gesprekken. Omdat men toch het als een controle instrument ziet in plaats van we gaan met z'n allen de, de schouders rondzetten zetten om succesvol te zijn. En daarmee leveren we in het palet van uh, vooraf bijsturen en achteraf controleren en corrigeren lever je dan een belangrijke waarde in. Dat is wat in Engeland in geval geconstateerd wordt. Wat tegen mij gezegd wordt vanuit Engeland, wat ze constateert. Maar wat in Engeland is geboren, wordt door de Engelsen ook vermoord? Kan ik het zo zien? Ik zou het zo niet willen verwoorden, maar ze hebben in elk geval in een andere context, ook andersakse context, in andere context hebben ze andere keuzes voor gemaakt. Maar ik hoop dat we in Nederland in de context van het leren kunnen houden en in het preventieve bijstellen. Van Weenen. Ja, u, u maakt heel duidelijk dat in uw ogen in ieder geval verplichting en openbaarheid risico's zijn voor de werking van het instrument. Toch zijn er ook... Recent, uh, met enige regelmaat, toch toenemend uh, vragen geweest vanuit de Tweede Kamer, zijn ook gateway reviews naar de Tweede Kamer gegaan. Ja. Uh, dat heeft niet significant geleid, denk ik, tot beschadiging van uw instrument, als ik u zo hoor. Nee. Of wel? Nee, dat Nod heeft niet. Niet. Nee, hoor, dat uh, niet. Zou u nu, want wij moeten natuurlijk ook iets leren, en wij kunnen wellicht van uh, gateway reviews leren. Zou u de Kamer aanraden om vaker naar gateway reviews te vragen? Ik zou op zijn minst, laat ik het anders verwoorden, of het gateway review is, dat is een, een, een element, uh, wat ik belangrijker vind, vraag ernaar welke preventieve maatregelen en reflectiemomenten heb je ingebouwd om succesvol te kunnen zijn. En dat kan een gateway review zijn. En ik zou hem bewust ook zo willen zeggen, dat kan een gateway review zijn. Want er zijn meer instrumenten die worden ingezet, maar gateway review is wel één zo'n instrument. Van Fokker nog? Ja? We hadden het nou over de instrumenten, maar zou je het dan ook verstandig vinden dat we als Tweede Kamer, hè, we hadden het ook over de starting review, dat we als Tweede Kamer misschien gewoon als vanzelfsprekend, als we misschien zelf al bij een motie denken van, nou ja, we willen dit wel, maar ook eens eerlijk naar onszelf kijken en dan misschien zeggen van, nou, we willen eerst een starting review voordat we er echt aan gaan beginnen. Vanuit de ervaringen die we hebben, vanuit de gateway review, zou dat, uh, is dat uit mijn hart gegrepen. Ik denk dat je namelijk daarmee een valse start kunt voorkomen. Ja, absoluut. En dan zouden mensen zoals u dus ook iets vaker bij een hoorzitting of zo, de, de andere hoorzittingen die we wel eens hebben, als we, als we deskundigen horen moeten uitnodigen en dat u dan met het verhaal komt, leuk bedacht, maar gaat niet werken of wordt veel te duur. Ja. Nou, dan gaan we daar eens over nadenken. Eh, dank u wel tot dusver. Is er nog iets dat u zelf naar voren wil brengen waarvan u zegt van als ik dat niet gezegd heb, dan uh, krijg ik thuis op mijn kop. Nee, niet op dit moment. Volgens mij is het belangrijkste over tafel gegaan. Dank u zeer. Ik schors de vergadering tot kwart over drie. Dank u wel.